Wat zijn brandvideo's? Brandvideo's zijn bedoeld om te branden, dus om een merk herkenbaar te maken. Om dat te doen wordt er op een slimme manier het verband gelegd tussen het merk en de kijker. Spotcast maakt branding door middel van brandvideo's goedkoper en makkelijk toepasbaar voor online gebruik. Het merk wordt hierdoor makkelijker gedeeld en beter herkend.